Welkom bij deze presentatie over het onderzoek naar nou nu niet zwanger in Midden-Brabant. Wat gaan we vandaag vertellen? We gaan kort in op de, voordat we kort ingaan op de inhoud, ga ik eerst iets vertellen over wie ik ben en wie mijn collega is. Waarom en hoe we dit onderzoek uitgevoerd hebben en welke partijen hier allemaal bij betrokken waren. Ten eerste iets over wie wij zijn. Ik ben Marielle Klowin. Ik ben senior onderzoeker en coördinator bij Transo, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid. En projectleider van dit onderzoek naar nu niet zwanger in Midden-Brabant. En mijn collega Wendy Jeniga, die komt zo meteen aan het woord, is de hoofdonderzoeker op dit onderzoek. En zij is tevens werkzaam als onderzoeker bij de GGD Hart voor Brabant. Goed, um, over het onderzoek. Uh, het onderzoek had verschillende doelstellingen. In de eerste plaats willen wij inzicht geven in het bereik van het programma Nu Niet Zwanger in de regio Midden-Brabant. Dus met hoeveel cliënten is het gesprek gevoerd, wat zijn de uitkomsten daarvan en wie zijn deze cliënten. In de tweede plaats is het doel om praktijkervaringen van hulpverleners en cliënten in deze regio op te halen. En ook zijn we nagegaan waar op basis van die input van hulpverleners en cliënten mogelijke verbeteringen zitten in het programma. Iets over hoe we het onderzoek hebben uitgevoerd. De onderzoeksperiode liep van oktober 2018 tot maart 2021. En in die periode hebben we op verschillende manieren gegevens verzameld. We hebben gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens. en van nieuwe en bestaande data. Ten eerste hebben we analyses gedaan op registratiegegevens over cliënten van de GGD Hart voor Brabant. en de ketenpartners die werken in de regio met Nu Niet Zwanger. Ten tweede hebben we nieuwe gegevens verzameld, we hebben vragenlijsten afgenomen. Onder professionals en aandachtsfunctionarissen hier in de regio. En er zijn interviews geweest met cliënten en hulpverleners. Iets meer over de onderzoeksgegevens. In de eerste plaats de registratiegegevens Nu Niet Zwanger. Daarbij gaat het om data die verzameld zijn door de GGD Hart voor Brabant over de begeleiding van cliënten in het kader van Nu Niet Zwanger. De cijfers geven inzicht in hoeveel mensen er bereikt worden met het programma, in enkele achtergrondgegevens en het resultaat van de begeleiding. Later in de tijd zijn ook de ketenpartners van nu niet zwanger data gaan verzamelen. Die gegevens zijn wat korter, korter geleden verzameld, maar gebruiken we ook in dit onderzoek. Vervolgens hebben we 131 vragenlijsten in laten vullen door aandachtsfunctionarissen en professionals hier in de regio. In het totaal hebben we 45 aandachtsfunctionarissen en 86 professionals die vragenlijst voor ons ingevuld. Tot slot zijn er interviews geweest met hulpverleners en cliënten... En daarbij gaat het naast aandachtsfunctionarissen en professionals dan ook om professionals uit het medische domein en uit de geboortezorg. Dus om huisartsen, apothekers, gynaecologen en verloskundigen. Met cliënten zijn hebben we ook interviews uitgevoerd en in totaal uh, is er met elf cliënten gesproken over hoe zij de begeleiding in het kader van nu niet zwanger hebben ervaren. Dan een kort stukje over verantwoording. In deze sheet zien jullie een weergave van uh, het programma en hoe ons onderzoek ook is opgebouwd. Centraal staat de cliënt en daaromheen bevindt zich als het ware een kring van professionals die allemaal betrokken zijn in de begeleiding uh, in het kader van Nu Niet Zwanger. Belangrijk bij de hulpverleners is om op te merken dat het tota gaat om de totale groep professionals die betrokken is bij Nu Niet Zwanger. Dus niet alleen de aandachtsfunctionarissen en de professionals die bij ketenpartners het gesprek voeren maar ook de inhoudelijke coördinator die een belangrijke rol heeft in het regionale netwerk nu niet zwanger en apothekers en huisartsen uit het medische domein en gynaecologen en verloskundigen uit de geboortezorg. Dan tot slot voor de verantwoording iets over de partijen die dit onderzoek hebben uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit Transo Tilburg University, de academische werkplaats publieke gezondheid. Het onderzoek is gefinancierd door Zonmw. ...in het kader van het programma Zwangerschap en Geboorte 2. En het project is begeleid en op inhoud meebeoordeeld door een projectgroep... ...waarin vertegenwoordigers zaten van onder meer de GGD Hart voor Brabant... ...het Elisabeth ziekenhuis, het Geboorteconsortium Midden-Nederland... ...en het landelijk team Nu Niet Zwanger. Ja, ik ga kort even iets vertellen over het programma zelf. Hoe het is ontstaan, wat de belangrijkste uitgangspunten zijn en wat de doelgroep is. En vervolgens ga ik verder met de resultaten van het onderzoek. Allereerst het programma nu niet zwanger. In Nederland wordt 1 op de 5 vrouwen ongepland zwanger. En bij een groot deel is dat ook ongewenst. Dat kan te maken hebben met de complexe problemen van aanstaande ouders... of met de situatie waarin ze zitten. En daardoor zijn ze soms niet in staat... om een veilige omgeving te bieden voor hun kind. Om deze onbedoelde zwangerschappen te voorkomen is... ...in 2014 in Tilburg de pilot van Nu Niet Zwanger gestart. En dat was heel succesvol. In 2016 volgde Rotterdam en beide pilots, het onderzoek naar de succesfactoren daarvan... ...en de landelijke waardering, leidden in 2018 tot het ontstaan van het programma Nu Niet Zwanger... ...en tot de landelijke uitvoering. Nu Niet Zwanger is ondergebracht bij het landelijk kernteam bij GGD Goor Nederland... En zij hebben van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om het programma landelijk uit te rollen de komende jaren in 50 regio's in Nederland. Inmiddels maakt Nu Niet Zwanger ook deel uit van het actieprogramma Kansrijke Start. Nou, waar staat Nu Niet Zwanger naar nou voor? Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mannen en vrouwen bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens. Met de bedoeling dat zij niet onbedoeld zwanger worden en die begeleiding bestaat uit actieve ondersteuning beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Even kort over de doelgroep van Nu niet zwanger. Nu niet zwanger is bedoeld voor kwetsbare mannen en vrouwen waarbij sprake is vaak van een opeenstapeling van problemen en beperkingen. En daarbij kun je denken aan dakloosheid, aan verslaving, aan schulden, een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, maar vaak een combinatie van, dus cliënten met multiproblematiek. En wat je ook vaak dan ziet, is dat er bij hun sprake is van een gebrek aan zelfredzaamheid en zelfherstellend vermogen. In veel gevallen is bij deze cliënten de hulp van de zorg en de sociale omgeving onvoldoende of sluit die niet aan bij wat ze nodig hebben. En vanwege al die complexe problemen bij deze doelgroep zijn ze vaak al in beeld bij hulpverleners. Belangrijke uitgangspunten van het programma. Het programma is preventief en vrijwillig. Preventief in de zin dat het onbedoelde zwangerschappen voorkomt. En vrijwillig omdat de cliënt bepaalt, er is geen sprake van drang of dwang. Centraal in het programma staat de persoonlijke benadering van de cliënt. Er is sprake van vertrouwen, respect, er wordt tijd genomen voor de cliënt en de professional sluit aan bij de leefwereld van de cliënt. En dat vraagt ook van de professional het nodige doorzettingsvermogen. In de begeleiding van nu niet zwanger wordt de cliënt op maat ondersteund, bij het maken van een bewuste keuze over kinderwens. En als de cliënt vrijwillig gekozen heeft om die kinderwens uit te stellen, dan wordt de cliënt begeleid bij het kiezen en het realiseren van anticonceptie. En dat gebeurt in samenspraak met het medisch domein. Nu niet zwanger ontzorgt de cliënt door praktische ondersteuning. En daarbij kun je denken aan het maken van een afspraak bij een huisarts, het meegaan naar de gynaecoloog voor het plaatsen van een spiraaltje, maar ook ondersteuning in de weerwar van financiën. Wordt de anticonceptie vergoed? Kan ik het betalen? Hoe zit het met beschuldhulpverlening? En is er wellicht een bijdrage nodig vanuit het programma? De hulpverlener neemt deze zaken over van de cliënt, zodat hij daar niet over hoeft na te denken. En als laatste een belangrijk aspect van Nu niet zwanger is de intensieve samenwerking in de keten. Het programma valt of staat bij een goede samenwerking, zowel binnen het sociaal domein, maar ook tussen de domeinen. Dus het sociaal domein met het medisch domein. En dat medisch domein, dat zijn de huisartsen, de gynekoloog, de verloskundigen En die zijn nodig om flexibel anticonceptie te kunnen realiseren. Nou, het programma Nu Niet Zwanger kent een aantal sleutelfiguren. Die zijn hier te zien. Allereerst hebben we de inhoudelijke coördinator. Die zorgt voor de regionale coördinatie. Die eh, vormt de verbindende factor in de regio tussen de ketenpartners, dus het sociaal domein, het medisch domein. De inhoudelijke coördinator zorgt voor scholing en intervisie van de aandachtsfunctionarissen. En dat is ook een belangrijk aspect in het kader van de kwaliteitsborging, want die intervisie is verplicht. En met intervisie wordt gezorgd dat het programma ook echt wordt uitgevoerd zoals gepland. Daarnaast ondersteunt de inhoudelijke coördinator aandachtsfunctionarissen bij complexe problematiek. En beheert aan de inhoudelijke coördinator de financiën van het programma als het gaat over het vergoeden van anticonceptie. De aandachtsfunctionarissen bij de ketenpartners. Een aandachtsfunctionaris vervult een ambassadeursrol in de eigen organisatie. Daarnaast kan de aandachtsfunctionaris eh, geconsulteerd worden door professionals... ...als het gaat over gespreksvoering, over kinderwens... ...en ondersteunt de, de aandachtsfunctionaris professionals bij complexe problematiek. De aandachtsfunctionaris zorgt ook dat de professionals beschikken... ...over de juiste kennis en vaardigheden voor de gespreksvoering met de cliënt. De professional, dat zijn eigenlijk de mensen in de organisatie die direct contact hebben met de doelgroep. Zij signaleren de kwetsbare cliënten en zij gaan in gesprek over kinderwens. En als de cliënt ge gekozen heeft om die kinderwens uit te stellen en gekozen heeft voor anticonceptie, dan zorgt de professional voor toeleiding naar de reguliere route om die anticonceptie te realiseren. Dit zijn de sleutelfiguren binnen het programma als het programma eenmaal staat. Als het programma start, zijn er nog meer betrokkenen. Dan is er in ieder geval een programmaleider die zorgt voor de opbouw van de structuur van het programma. En bovendien wordt de regio dan begeleid vanuit het landelijk, nu niet zwanger, door een kwartiermaker. Die helpt bij de opzet in de regio. Tot zover de informatie over het programma zelf. Dan gaan we nu over naar de resultaten van het onderzoek. En zoals Marielle net al aangegeven heeft, hebben we in eerste instantie gekeken naar het bereik van nu niet zwanger in de regio Midden-Brabant. En daarvoor maken we gebruik van registratiegegevens. Hier een kaartje van de regio met Tilburg als grote gemeente in het midden en daaromheen een aantal kleinere gemeentes. Hier wordt ook duidelijk dat we twee soorten registratiegegevens hebben. Er is opgeschaalde casuïstiek en er is reguliere casuïstiek van de ketenpartners. Opgeschaalde casuïstiek gaat om cliënten die door de ketenpartners zijn doorgezet naar het programma, zijn aangemeld bij de inhoudelijke coördinator. En dat kan zijn omdat het complexe casuïstiek is, dat kan zijn vanwege financiële redenen en dat kan ook zijn vanwege follow-up of een combinatie van die factoren. Reguliere casuïstiek gaat over cliënten die door de ketenpartners zelf begeleid zijn. We hebben gegevens van opgeschaalde casuïstiek vanaf de pilot in 2014. Dus dat betreft een periode van 2014 tot 2020. Ketenpartners zijn pas later betrokken bij het programma, zijn ook later gaan registreren, dus daar hebben we ook minder gegevens van. Als we kijken naar de opgeschaalde casuïstiek dan zien we in de periode van 2014 tot 2020 dat er met ongeveer 580 cliënten het gesprek is gevoerd. De praktijk heeft uitgewezen dat een registratie nooit waterdicht is. Er zijn altijd cliënten die niet worden geregistreerd en cliënten die wel worden geregistreerd. Daar is de registratie niet altijd volledig van. Dus we kunnen hier ook geen harde cijfers presenteren, maar het gaat hier om cijfers bij benadering. Vandaar ook de gebruikte tekens van ongeveer of minimaal. Nou, bij de opgeschaalde casuïstiek gaat het om in ieder geval 580 cliënten waarmee het gesprek is aangegaan. We zien hier dat die groep voornamelijk uit vrouwen bestaat. En we zien ook in de registratie terug dat het vrouwen betreft die ook in het verleden te maken hebben gehad met één of meerdere abortussen en met één of meerdere uithuisplaatsing van kinderen. Het grootste gedeelte van deze vrouwen heeft kinderen, het gaat om rond 90 procent. Als we kijken naar de begeleidingsduur, dan zit daar een hele grote variatie in. De gemiddelde is die anderhalf uur, maar die varieert van minder dan een uur tot zelfs 38 uur. En dat heeft vooral te maken ook met de reden van opschaling. Je kunt je voorstellen als een cliënt wordt opgeschaald naar het programma toe vanwege financiën, dat dat minder begeleiding vraagt dan wanneer een cliënt wordt opgeschaald omdat de casustiek heel complex is. Dan vraagt dat meer inzet van de inhoudelijke coördinator. Even blijven bij de opgeschaalde casuïstiek. Uiteindelijk zien we dat in ieder geval bij 455 cliënten, dat zij gekozen hebben om de kinderwens uit te stellen op vrijwillige basis en ook gekozen hebben voor anticonceptie. En die 455, daar zitten we op ongeveer 80% van de groep cliënten waarmee het gesprek is aangegaan. Dan de reguliere casuïstiek. Zoals ik al zei zijn dat minder cliënten. Um, daarnaast is het zo toen ketenpartners gingen registreren dat zij dat op hele verschillende manieren deden. En vanaf 2019 hebben we gezorgd dat het op een uniforme manier gebeurt door middel van een digitale link. En daarin registreren zij de afgeronde casuïstiek. Maar wel meer eenduidig. We hebben daarom hiervoor gekozen om... Um, de cijfers in beeld te brengen over de periode van één jaar ingaande vanaf het moment dat ze gebruik hebben gemaakt van die digitale link. Daaruit blijkt dat ze met ruim 430 cliënten in gesprek zijn gegaan, ook merendeel vrouwen, net als bij de opgeschaalde casuïstiek. Het percentage vrouwen dat kinderen heeft is iets lager dan bij de reguliere casuïstiek, maar wel grotendeels dus vrouwen met kinderen. Van die 430 cliënten bleek dat ongeveer een derde, dat er geen verdere begeleiding nodig was, omdat de uh, anticonceptie volgens de betreffende professional adequaat geregeld was. Een deel heeft dus wel verdere begeleiding nodig. We weten niet van al die cliënten de uitkomst van het traject, maar we weten wel dat in ieder geval 140 cliënten vrijwillig gekozen hebben om de kinderwens uit te stellen en bij hen is anticonceptie gerealiseerd. Dan zijn dit kale cijfers... En we hebben het hier over in totaal ongeveer 600 cliënten. Maar dat zijn wel 600 verhalen. 600 mensen bij wie een onbedoelde kinderwens is voorkomen. En daarmee ook heel veel leed. En dat is wel goed om je te realiseren als je de cijfers ziet. Ja, er zijn heel veel ketenpartners betrokken in Midden-Brabant. Inmiddels 21. En hier een... Uh, beeld van wie dat allemaal zijn en dat laat wel zien dat het ook heel divers is. Dan gaan we nu verder met de praktijkervaringen van hulpverleners. En daar zal mijn collega Marielle iets meer over vertellen. Ik ga verder met iets te vertellen over de praktijkervaringen van de hulpverleners in de regio Midden-Brabant. Dus de aandachtsfunctionarissen en de professionals die uiteindelijk het gesprek voeren met de cliënten van Nu Niet Zwanger. De gegevens hiervan uh, zijn gebaseerd op de vragenlijst. Die is ingevuld uh, door 131 professionals in de regio, um, waarvan 45 aandachtsfunctionarissen en 86 professionals die werkzaam zijn bij een van de 21 ketenpartners in de regio. Aan hen zijn vragen gesteld over het werken met nu niet zwanger, of ze het bij hun taak vinden horen, of het hun lukt de doelgroep te signaleren, of ze het gesprek goed kunnen voeren en ook of ze het onderdeel hebben kunnen maken van hun eigen werk... ...en wat ze prettig vinden of moeilijk vinden aan het werken met het programma. Met een bredere groep hulpverleners zijn ook interviews gehouden. Het gaat dan om 27 face-to-face -face interviews. Ook hiervoor hebben we met aandachtsfunctionarissen gesproken en met professionals. Daarnaast is er een interview geweest met de inhoudelijke coördinator in de regio Midden-Brabant. En is gesproken met zes betrokkenen uit de medische en de geboortezorg. Waaronder de huisarts, de apotheek, gynaecologen en verloskundigen. Kort iets over de achtergrond van de aandachtsfunctionarissen en de professionals die we gesproken hebben. Een kleine minderheid van de mensen die een vragenlijst hebben ingevuld is werkzaam bij de GGD Hart voor Brabant. Dan gaat het bijvoorbeeld om jeugdverpleegkundigen, GGD-artsen en professionals van het SOAS-centrum. De meerderheid van de aandachtsfunctionarissen en professionals die de vragenlijst heeft ingevuld is werkzaam bij een van de andere ketenpartners in de regio Midden-Brabant. De aandachtsfunctionarissen werken gemiddeld al wat langer met het programma, namelijk gemiddeld zo'n 20 maanden. En de professionals werken gemiddeld iets minder lang, namelijk gemiddeld 9 maanden met het programma, op het moment dat zij de vragenlijst voor ons invulden. Ook zien we dat de aandachtsfunctionarissen over het algemeen al wat meer cliënten begeleid hebben in het gesprek over nu niet zwanger. Gemiddeld hebben zij iets meer dan... Ze hebben gemiddeld iets vaker meer dan 15 cliënten gesproken, Terwijl de professionals over het algemeen tussen de 1 en 5 uh, cliënten gesproken hebben. Uh, dus natuurlijk zijn er ook professionals die meer of minder cliënten hebben gesproken. Maar het geeft wel weer dat de aandachtfunctionarissen over het algemeen al wat meer ervaring hebben uh, dan de professionals. Goed, dan naar de inhoud. Um, wat vinden de professionals en aandachtfunctionarissen eigenlijk van het programma? Nou, wat we hebben gezien in onze vragenlijst is dat zij zich in grote mate verantwoordelijk voelen voor de uitvoering van het programma. Zowel persoonlijk als wat betreft de organisatie waar zij voor werken. Um, hier is te zien dat bijvoorbeeld 98% van alle aandachtsfunctionarissen en 85% van de professionals zichzelf verantwoordelijk voelen voor het programma en de uitvoering daarvan. En ook vinden vrijwel alle aandachtsfunctionarissen dat nu niet zwanger structureel onderdeel zou moeten zijn van hun werk... Bij de professionals is dat 80%, dus iets minder, maar ook nog steeds een grote meerderheid. Deze citaten geven goed weer hoe dat leeft onder professionals en aandachtsfunctionarissen. Een citaat wat goed aangeeft hoe belangrijk aandachtsfunctionarissen en professionals het vinden is bijvoorbeeld hoe de cliënt er ook op reageert. Ik vind gewoon dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen om het te blijven bespreken. En aan de andere kant zegt een professional of een aandachtsfunctionaris, ik denk dat iedereen zich wel in het programma kan vinden... ...maar niet iedereen vindt dat het bij zijn of haar werk past. Goed, dan over het signaleren van de doelgroep. In hoeverre lukt dat? Om succesvol te kunnen zijn is het voor het programma belangrijk... ...dat hulpverleners de doelgroep van Nu niet zwanger herkennen. En daarnaast moeten zij zich kunnen inleven in hun leefwereld. 91 procent van de aandachtsfunctionarissen geeft aan... ...goed in staat te zijn de doelgroep van Nu niet zwanger te signaleren. En bij de professionals zien we dat dat percentage iets lager ligt, maar nog steeds toch bijna op 80%. Ook geven aandachtsfunctionarissen wat vaker aan dat zij een goede inschatting kunnen maken van de leefwereld van cliënten dan professionals. Onder hen is dat ongeveer 64%. Nog iets meer over dat signaleren. Aandachtsfunctionarissen zien ook dat het professionals niet altijd goed lukt om de doelgroep van hun niet zwanger te signaleren. Zij krijgen bijvoorbeeld weinig cliënten euh, doorgestuurd vanuit hun collega's. Of ze horen van collega's dat zij de doelgroep van nu niet zwanger niet in hun caseload te hebben zitten. En dat is volgens aandachtsfunctionarissen niet altijd terecht. Om beter te kunnen signaleren zegt een aandachtsfunctionaris dan ook treffend... collega's zouden zich eigenlijk moeten afvragen wat het voor deze cliënt zou betekenen als, nu, als er nu een kindje zou komen. En als er dan problemen of zorgen zijn, dan moet het gesprek in het kader van nu niet zwanger dus worden aangegaan. Dan over het daadwerkelijk voeren van het gesprek. Ook hier zien we dat het aandachtsfunctionarissen naar eigen zeggen goed lukt om het gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Professionals hebben hier opnieuw iets meer moeite mee. 70% zegt dat het hen goed afgaat om het onderwerp bespreekbaar te maken. Scholing en training zijn hierbij van groot belang. Aandachtsfunctionarissen waarderen de scholing die zij krijgen heel erg vanuit Nu Niet Zwanger... En professionals geven aan dat, dit, dat zij dit voor een deel missen. Zij moeten het werken met nu niet zwanger vooral uh, zichzelf eigen maken door training on the job. En in afstemming met hun, aandachtsfunctionarissen, met hun aandachtsfunctionaris. Van de drie gespreksthema's vinden professionals seksualiteit het moeilijkste om te bespreken. Tweederde geeft aan dat het goed lukt om het gesprek hierover aan te gaan. En een derde vindt dat toch lastiger. En dit citaat geeft dat heel mooi aan. Het stukje seksualiteit, hoe bespreek je zo'n gevoelig persoonlijk onderwerp? Ik moet zeggen dat ik het ook niet. En dan stel ik soms de vraag: van oké, okay, geen kinderwens, maar hoe zorg je er dan ook voor dat je niet zwanger wordt? Maar echt over seksualiteit praten, dat is nog best wel lastig. Vervolgens kort iets over implementatie en borging van nu niet zwanger. Lukt het ook om nu niet zwanger vast onderdeel te laten worden van het eigen werk, zoals de bedoeling is? Veel aandachtsfunctionarissen en professionals geven aan dat nu niet zwanger vast onderdeel zou, zijn, van, zou moeten zijn van hun werk. Dat is bijna 98 en 80 procent. Maar in de praktijk lukt dat niet altijd. 78 procent van de aandachtsfunctionarissen en de helft van de professionals heeft nu niet zwanger niet echt kunnen integreren in het dagelijks werk. En tijd wordt hier als een belangrijk knelpunt genoemd. Iets meer dan de helft van de aandachtsfunctionarissen... En slechts een kwart van de professionals zegt voldoende tijd te kunnen vrijmaken voor nu niet zwanger. En dat varieert dan van gewoonweg niet genoeg tijd hebben om alle relevante onderwerpen in een kort consult aan bod te kunnen laten komen, maar ook om echt de diepgang aan nu niet zwanger te kunnen geven die het volgens de professionals en aandachtsfunctionarissen nodig heeft. Het implementeren en vasthouden van nu niet zwanger gaat dus niet vanzelf en vraagt om onderhoud. En dit citaat geeft dat heel mooi aan. Ik denk dat het programma nog iets meer zou moeten gaan leven, we hebben toen die eerste scholing en bijeenkomst gehad... en ik denk dat er nog iets meer aandacht voor zou mogen zijn... in de zin van, het mag wel een aantal keer terugkomen... voordat het echt voor iedereen genoeg gaat leven om in gebed te raken. Dan iets over de rol en de ervaring van de aandachtsfunctionarissen in het programma. Hier zien we dat de aandachtsfunctionarissen vaak niet alle dingen kunnen doen... die zij willen doen en die horen bij hun rol in het programma. Zo lukt de twee derde van de aandachtsfunctionarissen om de niet-zwanger goed op de agenda te houden binnen de eigen organisatie. En een derde geeft dus aan dat dat hen niet goed lukt. En zo'n kleine 60% van de aandachtsfunctionarissen zegt voldoende facilitering van hun management te krijgen voor de werkzaamheden in het kader van nu niet-zwanger. Ondanks dat het management vaak wel erg positief is over het programma, voelen de aandachtsfunctionarissen zich dus niet altijd goed gesteund of gefaciliteerd hierin. Een van de aandachtsfunctionarissen zegt hierover we hebben ook echt aan de bel getrokken bij ons management. Zo van, we hebben de handtekening gezet, we zijn verantwoordelijk, maar wij kunnen die verantwoordelijkheid niet dragen zoals het nu ingericht is. Toen hebben ze uiteindelijk toch gezegd, ja, dan krijgen jullie daar uren voor. Dan iets over de samenwerking tussen de ketenpartners. Ten eerste de ketenpartners in het sociale domein. Deze samenwerking krijgt vooral vorm door samenwerking tussen de aandachtsfunctionarissen in de regio. Zij weten elkaar steeds beter te vinden... En trainingen en intervisie helpen daar goed bij. Aandachtsfunctionarissen geven ook aan dat er vaker afstemming is over cliënten tussen de betrokken partijen. Maar dat dit zeker ook nog beter kan. Soms moet er gewoon snel geschakeld kunnen worden en dat lukt nog niet altijd. En de samenwerking is ook nog niet altijd goed geborgd. Het hangt soms nog af van individuele personen en is kwetsbaar bij, bij bijvoorbeeld persoonswisselingen. De samenwerking met het medische domein. Daar zien we dat enkele huisartsen nauw betrokken zijn bij de uitvoering van nu niet zwanger en die samenwerking verloopt ook goed. Zij snappen het programma en ze zijn flexibel in het realiseren van anticonceptie. Maar bij veel huisartsen in de regio Midden-Brabant staat nu niet zwanger niet goed op het netvlies of onvoldoende en samenwerking verloopt hierdoor ook minder vaak goed. Ditzelfde geldt eigenlijk voor de apothekers. Zijn zij flexibel in het uh, afleveren van anticonceptie... maar niet alle apothekers zijn betrokken of op de hoogte van het programma. Maar we merken in de interviews ook dat er discussie is... over de rol van de huisartsen binnen nu niet zwanger. Zijn zij er alleen voor het realiseren van anticonceptie... of zouden zij ook een grotere rol moeten gaan spelen... in de signalering en mogelijk ook de uitvoering van het programma? Dan tot slot iets over de samenwerking met de geboortezorg. De samenwerking met de gynaecologen in Tilburg verloopt erg goed en loopt vooral via de inhoudelijke coördinator en de gynaecologen. De gynaecologen zijn erg flexibel in het realiseren van anticonceptie. En um, nu niet zwanger is ook goed bekend op de hele afdeling in het ziekenhuis. Alle medewerkers kennen het programma en ze weten bij wie ze moeten zijn op het moment dat een cliënt is voor nu niet zwanger. Bij signalering zetten gynaecologen cliënten door naar de inhoudelijke coördinator van Nu Niet Zwanger in de regio. De samenwerking met de verloskundigen is ook goed in ontwikkeling. Verloskundigen nemen een steeds grotere rol in... in het signaleren en doorzetten van cliënten van Nu Niet Zwanger. De geboortezorg signaleert dus zeker en is ook betrokken... bij het eventueel realiseren van, realiseren van anticonceptie. Maar zij voeren niet zelf het gesprek over Nu Niet Zwanger met hun cliënten. Over de samenwerking binnen de keten of het lokale Nu Niet Zwanger netwerk... horen we ook terug in de interviews... ...dat het niet iets is wat als vanzelf ontstaat. Het is niet zo dat als partijen gecommitteerd zijn aan het programma... ...dat die ketensamenwerking dan ontstaat. Dit vraagt om investering en heeft tijd nodig. In Midden-Brabant heeft die samenwerking zich over een lange periode kunnen ontwikkelen. Het eerste convenant, voor nu niet zwanger, stamt ook al uit 2017... ...en zelfs daarvoor al waren er partners bij betrokken in toenemende mate. En we horen ook terug dat hulpverleners het van belang vinden om elkaar beter te leren kennen... Bijvoorbeeld in scholing- en intervisiebijeenkomsten. En wat blijkt, wat ook al eerder aan de orde kwam, is dat de inhoudelijke coördinator een hele belangrijke schakel is in het tot stand komen en tot stand houden van het lokale netwerk. En dan gaat Wendy nu iets vertellen over de ervaringen van de cliënten. Ja, naast de ervaringen van de hulpverleners is het natuurlijk ook belangrijk en misschien nog wel belangrijker om te weten hoe cliënten denken over de begeleiding van hun niet zwanger. En daarom hebben we het hun gevraagd. We hebben interviews afgenomen bij elf cliënten. Dat waren negen vrouwen en twee mannen. Eerst even iets over hoe we die cliënten benaderd hebben. We hebben gevraagd aan de inhoudelijke coördinator, aan aandachtsfunctionaris en aan professionals of zij cliënten hebben begeleid vanuit nu niet zwanger en of zij kunnen inschatten of die cliënten bereid zijn om daarover met ons te praten. Voorwaarde was dat de de begeleiding vanuit NuNietzwanger wel was afgerond omdat we met het interview niet wilden interveneren in die begeleiding. Zij hebben cliënten benaderd en met toestemming van de cliënt de contactgegevens van de cliënten doorgegeven aan mij. En vervolgens heb ik met de cliënten contact opgenomen om een afspraak te maken voor het interview. Nou in sommige gevallen verliep dat heel soepel en was het de afspraak voor een interview zo geregeld en soms ging dat wat moeizamer. En dat had vooral te maken met dat cliënten niet reageerden op voicemailberichten, op WhatsAppjes, dat ze de afspraak voor het interview uitstelden, één of meerdere keren, of dat ze het gewoon vergeten waren en dat ik voor een dichte deur stond. Nou, dat stukje van het maken van die afspraak en ook het binnenkomen bij die cliënt en zien en ervaren hoe die cliënten wonen, dat was voor mij een hele bijzondere en leerzame ervaring. Omdat ik me toen pas realiseerde over welke cliënten we het hebben. Ik omschrijf het kort als een welkom in de doelgroep van Nu Niet Zwanger. Wel is het zo, toen ik één keer binnen zat bij die cliënten en in gesprek ging over de begeleiding vanuit Nu Niet Zwanger, dat ze heel erg open en eerlijk waren in dat gesprek. En dat ze het heel fijn vonden om erover te praten. Ook vanuit de gedachte dat ze door het delen van hun ervaringen andere cliënten kunnen helpen. Nou, hoe denken cliënten over die begeleiding? Allereerst geven ze aan dat ze het heel fijn vinden dat het gesprek over kinderwens met hun gevoerd wordt. Veel cliënten geven aan dat ze daar zelf niet over nadachten, dat ze er gewoon niet aan toekwamen, dat ze er geen ruimte voor hadden in hun hoofd. Maar ook, het was voor hun ook nieuw, ze geven ook aan dat er nooit een hulpverlener was die überhaupt daarover met hun in gesprek ging. Cliënten geven aan dat ze, het helemaal niet, dat ze geen last hebben van schaamte en dat ze open en eerlijk konden praten over kinderwens en seksualiteit en anticonceptie. Dat was voor hun geen probleem. Wat ze soms wel lastig vonden, en dat zat, daar zat ook een stukje schaamte in, was dat ze door het gesprek hierover geconfronteerd werden met hoe hun eigen leven was gelopen en de keuzes die zij wel of niet gemaakt hebben in het verleden. En dat vonden ze soms wel moeilijk. Cliënten waarderen heel erg dat de hulpverlener van u niet zwanger open en eerlijk is en heel doelgericht werkt. Dat maakt voor cliënten dat zij ook heel open kunnen praten en dat leidt weer tot een heel goed gesprek met die hulpverlener. Hier een citaat van een van de cliënten waar het ook blijkt hoe fijn de cliënt het vindt dat die hulpverlening over kinderwens in gesprek is gegaan. De cliënt geeft ook aan van als die hulpverlener er niet over was begonnen... had ik hier zelf nooit over nagedacht. Wat cliënten verder vinden van de begeleiding vanuit nu niet zwanger. Heel veel gehoord is dat de cliënten zeggen... ik voel me echt gehoord en gesteund. En dat zijn we niet gewend van hulpverleners. Ze geven ook aan dat ze in hun waarde worden gelaten. Dat er sprake is van gelijkwaardigheid oprechte interesse en dat het gaat om hun verhaal. Dat de hulpverlener heel onbevooroordeeld luistert naar hun. Ze voelen echt individuele aandacht. Ze voelen zich vooral geen nummer en niet van het kastje naar de muur gestuurd. En die ervaring hebben ze vaak wel uit eerdere hulpverlening. En hier wederom een citaat dat dit illustreert. Ze was de enige die echt luisterde en echt ging voor wat belangrijk was. En zij ging vechten voor mij en mijn gezin. Cliënten geven aan dat hun een eigen keuze maken, zelf aangeven wat ze willen, dat het een nieuwe erva ervaring is voor hen. Dat zijn ze niet gewend. Vaak worden dingen voor of over hun beslist. Daarbij geven ze ook aan dat ze die ruimte hadden, dat ze zelf mochten kiezen dat de hulpverlening niet stuurt. En in het gesprek over kinderwens ervaren cliënten wederzijds respect en vertrouwen van de professional. En ze zeggen, ja, ze werken heel anders dan andere hulpverleners. Ze doen het niet volgens een lijstje wat ze afvinken, maar ze werkt echt vanuit het hart en niet vanuit een boekje. De hulpverlener van Nu Niet Zwanger is open en eerlijk en doet niet achter mijn rug om. En daardoor kunnen ze die hulpverlener ook vertrouwen... En veel cliënten hebben vanuit het verleden de ervaring dat ze hulpverleners niet kunnen vertrouwen. Hier nog een citaat dat ook aangeeft dat de cliënt echt ervaart dat hij dat zelf vrijwillig een keuze kan maken. Ik merkte gewoon, inderdaad, echt alles is puur op vrijwillige basis. De hulpverlener praat je niks aan... Ze luistert naar wat je wilt en gaat daarop verder. Eerder kwam het al aan de orde dat nu niet zwanger de cliënt ontzorgt. Nou, dat is ook heel duidelijk dat cliënten dat zo ervaren. Ze geven vaak aan dat ze niks snappen van de financiën rondom het uh, vergoeden van anticonceptie. Ze weten soms niet of ze verzekerd zijn. Ze weten niet of de verzekering het vergoedt, in hoeverre de schuldhulpverlening van invloed is... Soms geven ze ook aan, ik heb helemaal geen geld voor anticonceptie. Nou, die zorgen neemt de hulpverlener van u niet zwanger uit handen. Die neemt dat over en die regelt dat voor hen. Sommige cliënten geven ook aan van, ik wil eigenlijk wel een spiraaltje, maar misschien moet ik wel kiezen voor een ander anticonceptiemiddel, omdat het te duur is. Misschien moet ik iets goedkopers kiezen. Nou, dat zijn allemaal dingen waar ze zich zorgen om maken en dat kan uit hun hoofd. En dat vinden cliënten heel erg fijn, dat ze daar niet over na hoeven te denken. Daarnaast krijgen ze heel veel praktische hulp bij het kiezen en het realiseren van anticonceptie. En dat lijkt misschien eenvoudig, maar dat is voor cliënten soms een hobbel om een afspraak te maken bij een arts. En één cliënt geeft ook aan van ja, als die hulpverlener niet mee was geweest, dan had ik nooit naar die gynaecoloog gedurfd om een spiraaltje te laten plaatsen. Maar omdat zij meeging, durfde ik dat wel. Een cliënt geeft aan, van, ze regelde zelfs oppas voor mijn kinderen, zodat ik rustig naar de dokter kon. Nou, dat zijn allemaal, is allemaal praktische ondersteuning waardoor die cliënt ontzorgd wordt. Een ander aspect wat cliënten heel erg waarderen is dat als de anticonceptie eenmaal gerealiseerd is, dat er nog nazorg is. Dat ze weten dat als ik vragen heb, als ik advies wil, kan ik altijd nog contact opnemen met de hulpverlener. Die is er nog voor mij. Het stopt niet bij het realiseren van anticonceptie. En ook dat is voor cliënten heel erg belangrijk. Wederom een citaat dat laat zien dat dat ontzorgen op financieel gebied... heel veel kan betekenen voor de cliënt. En in dit geval was het ook een cliënt die geen geld had voor de anticonceptie... en waarbij de anticonceptie werd vergoed vanuit het programma zelf. Ze spreekt ook, het is een hele opluchting... ...dat we daar in ieder geval niet over hoefden na te denken. Ja, wat betekent nu niet zwanger voor cliënten? Nu niet zwanger betekent in ieder geval veel meer... ...dan alleen dat gesprek over kinderwens. En eventueel als de cliënt ervoor gekozen heeft... ...het realiseren van anticonceptie. Het brengt cliënten veel meer dan dat. De dingen die ze aangeven, die staan hier op deze dia ook weergegeven. Ze ervaren rust... ...opluchting, omdat ze niet meer bang hoeven te zijn voor een zwangerschap. Maar nu niet zwanger geeft cliënten ook zelfvertrouwen. Ze leren eigen beslissingen nemen, ze leren dat ze dat zelf dus kunnen doen. Ze worden in hun kracht gezet. En dat zijn natuurlijk hele mooie dingen die dat programma die cliënten brengt. Cliënten geven echt aan van ja, ik, ik, ik heb het vertrouwen dat ik zelf voor mijn kinderen kan zorgen. En dat had ik niet, voordat ik nu niet zwanger kennis maakte met nu niet zwanger. En ik weet nu beter hoe ik mijn eigen beslissingen kan nemen. En ik vertrouw erop dat ik dat kan. Dat is natuurlijk ontzettend mooi. Is... Nou, het is zo mooi dat zelfs enkele cliënten ambassadeur zijn geworden van het programma. En die zetten zich in om Nu Niet Zwanger meer bekendheid te geven in de doelgroep. En willen vanuit hun eigen ervaringen ook andere vrouwen, in dit geval wel vrouwen, helpen. Nou, hier nog een citaat dat echt illustreert dat Nu Niet Zwanger veel meer brengt. Iemand die aangeeft dat ik het zelfvertrouwen heb om voor, kunnen, om voor mijn kinderen te kunnen zorgen. En dat ik niet meer het meisje ben van vroeger. Dus je ziet dat deze cliënt enorm gegroeid is door de begeleiding van hun niet zwanger. Dan gaan we verder met de aanbevelingen van het onderzoek. En daar zal Marielle eerst nog even iets over vertellen. Goed, Dan gaan we nu over naar enkele verbeterpunten en aanbevelingen uit ons onderzoek. Onze eerste algemene aanbeveling is eigenlijk... ga zo door, houd vast aan deze opzet van Nu Niet Zwanger. Hulpverleners uit het sociaal domein, het medisch domein en de geboortezorg... onderschrijven in grote mate het gedachtegoed van Nu Niet Zwanger in Midden-Brabant. En ze zijn meer bewust bezig en zien het belang... van het bespreken van de onderwerpen kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen en het besparen van leed... Van voor de cliënt en diens omgeving is iets wat breed wordt onderschreven in de regio. De cliënten zelf zijn ook erg positief, voelen zich gehoord en serieus genomen en ervaren vaak voor het eerst dat de hulpverlening plaatsvindt op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Nu niet zwanger betekent veel voor hen. Dan nu enkele aanbevelingen gericht op de uitvoering van het programma in de regio. De eerste aanbeveling is: investeren nog meer in scholing, training en intervisie van aandachtsfunctionarissen en professionals. Aandachtsfunctionarissen geven aan dat de scholing die zij ontvangen essentieel is. En deze scholing voortzetten is belangrijk voor de kwaliteitsbewaking. En zij geven ook aan dat zij de kennis beter up-to-date willen houden. En ze willen ook met vakgenoten casuïstiek bespreken in intervisiebijeenkomsten. Om zo nog beter te worden in de uitvoering van Nu Niet Zwanger, in het gebruik van gesprekstechnieken, het verbeteren van hun kennis over anticonceptie, maar ook bijvoorbeeld ...praten over hoe je oordeel vrij kan blijven in het gesprek over kinderwens met cliënten. Professionals ontvangen vooralsnog geen formele scholing... ...maar geven aan wel behoefte te hebben aan meer kennis over de uitvoering van het programma. De gesprekstechnieken, de route in het programma... ...en ze willen meer informatie over het programma opdoen en kennis van anticonceptie... ...en een deel van hen wil ook graag deelnemen aan intervisiebijeenkomsten. Ook geven ze aan bijvoorbeeld behoefte te hebben aan een website met veel informatie over de opzet, de uitvoering en de mensen die bij het programma horen. Er is een landelijke website die deze informatie verschaft, maar deze is niet voldoende bekend in de regio. Een volgende aanbeveling is gericht op het vergroten van het bereik door een betere signalering van kwetsbare doelgroepen. Bij de ketenpartners gaat het signaleren over het algemeen erg goed, maar er zijn ook geluiden ...dat een deel van de doelgroep buiten beeld blijft, omdat ze niet als zodanig herkend worden. Of omdat professionals soms huiverig zijn of onzeker om het gesprek met hen aan te gaan. Bij de geboortezorg en ook bij de huisartsen zien we dat de signalering eh, soms beter kan... ...door het programma nog meer op het netvies te krijgen in de regio. Ook zien we dat er bij professionals soms onbekendheid is met bepaalde doelgroepen, zoals doelgroepen met een verstandelijke beperking of op het terrein van diversiteit, waarbij soms taalbarrières een probleem zijn. Een derde investering op het gebied van de uitvoering is gericht op het investeren in tijd en ruimte bij aandachtsfunctionarissen en professionals voor de uitvoering van het programma. Tijdgebrek is volgens aandachtsfunctionarissen en professionals een van de grootste knelpunten. Aandachtsfunctionarissen vervullen een zeer belangrijke functie in de uitvoering van het programma. Ze hebben zowel richting professionals in hun organisatie een rol als richting het management. Professionals ervaren tijdgebrek omdat ze in een vaak kortdurende consult wat zij hebben met cliënten heel veel onderwerpen moeten bespreken. Dit in combinatie met het feit dat zij zelf soms weinig kennis en ervaring hebben met het voeren van gesprekken, kan ertoe leiden dat een deel van de doelgroep gemist wordt. Mijn collega gaat nu verder met de aanbevelingen op het gebied van implementatie en borging. Ja, hier een viertal aanbevelingen over de implementatie en de borging van Nu Niet Zwanger. De eerste aanbeveling, zorg voor een betrokken management. Managers zijn er niet alleen met het tekenen van het convenant en het aanwijzen van enkele aandachtsfunctionarissen in de instelling. Managers zijn ook verantwoordelijk en hebben een rol in de implementatie van het programma. Dus voor de managers in Midden-Brabant, maar ook daarbuiten, draag het programma uit. Laat zien dat je het belangrijk vindt. Weet waar je aandachtsfunctionarissen en professionals mee bezig zijn in de praktijk en wat ze nodig hebben en faciliteer hen. Alleen met een betrokken management kun je nu niet zwanger implementeren in de organisatie. Tweede aanbeveling, maak de hele organisatie verantwoordelijk. Uit het onderzoek blijkt dat vooral aandachtsfunctionarissen zich heel erg verantwoordelijk voelen voor nu niet zwanger. Maar ze missen de medeverantwoordelijkheid in de organisatie. Die wordt niet gedeeld, in ieder geval onvoldoende, door zowel managers als ook professionals. Aandachtsfunctionarissen hebben natuurlijk hun inhoudelijke kerntaken, maar zijn daarnaast ook heel veel bezig om de managers en de professionals erbij te betrekken en mee te krijgen. In Midden-Brabant is dat opgelost door af te spreken met de ketenpartners dat in iedere organisatie een interne werkgroep wordt ingesteld. In die werkgroep zitten de aandachtsfunctionarissen, maar ook een manager, iemand van beleid, iemand die verantwoordelijk is voor de scholing en een gedragskundige als die in de organisatie aanwezig is. En met die interne werkgroep, nu niet zwanger, wordt gewerkt aan gedeelde verantwoordelijkheid voor zowel de uitvoering als de implementatie en hiermee heeft de aandachtsfunctionaris ook meer tijd voor inhoudelijke kerntaken. De volgende aanbeveling is blijf het programma intern onder de aandacht brengen. Nu niet zwanger is er nu al een aantal jaren in Midden-Brabant, maar bij veel professionals en ook wel bij sommige managers zit het programma nog onvoldoende tussen de oren. Het is nog niet vanzelfsprekend. Om het onderdeel te kunnen maken van reguliere werk, ja, dat, dat heeft veel tijd nodig en dat vraagt ook om een lange adem. En daarvoor moet je zorgen dat nu niet zwanger blijvend op de agenda komt. Een van de manieren dat, waarmee je dat kan doen is met een regionale factsheet. En daarmee geef je inzicht in hoe het programma zich ontwikkelt, hoeveel cliënten er worden bereikt en wat de uitkomsten zijn van die begeleiding. En daarmee kun je zowel professionals als managers meenemen in de praktijk. Die regionale fact sheet is er in Midden-Brabant, die wordt ook verspreid onder aandachtsfunctionarissen, maar nog weinig ingezet voor interne agendasetting. En daar is echt nog wel winst te behalen. De vierde aanbeveling is borg nu niet zwanger in reguliere werkprocessen en in alle lagen van de organisatie. Het is goed om de werkzaamheden van nu niet zwanger vast te leggen in werkprocessen en ook in inwerkprogramma's voor nieuwe medewerkers. Want daarmee maak je duidelijk en dan weet iedereen wat er van hun verwacht wordt. Daarmee zorg je ook voor een stukje continuïteit als medewerkers weggaan en er nieuwe medewerkers voor in de plaats komen. Dat gebeurt nog weinig is gebleken hier in Midden-Brabant. En dat is wel heel erg belangrijk voor de borging. En dan heb je het over werkprocessen voor de professionals, voor de aandachtsfunctionarissen, maar ook ...voor managers, dus in alle lagen van de organisatie. Want ook managers wisselen. Een belangrijk aspect hier ook bij is dat niet alleen die aandachtsfunctionaris verantwoordelijk is voor de borging. Dat lijkt nu soms wel het geval, maar ook managers en professionals hebben hier een verantwoordelijkheid in. Vervolgens nog twee aanbevelingen vanuit het onderzoek, meer voor de keten van Nu Niet Zwanger als geheel. De eerste is... Bouw verder aan de samenwerking in de regio. We hebben al gezien in de resultaten dat die samenwerking in de regio tussen ketenpartners echt gegroeid is. Maar binnen het sociaal domein hangt die samenwerking nog heel erg aan aandachtsfunctionarissen. En dat zou breder getrokken kunnen worden, want het zijn ook die professionals die hier en meer kunnen samenwerken. Um, dat zou ook kunnen door bijvoorbeeld nog meer te delen over casuïstiek. En op het moment dat zowel aan de functionarissen als professionals samenwerken, dan krijg je dat ook dat dat meer verspreid is over meerdere personen. En dat maakt het ook minder kwetsbaar als bepaalde mensen weggaan. Nou, de samenwerking tussen het sociaal en het medisch domein is ook zeker gegroeid, maar kan beter. Wat betreft de samenwerking met huisartsen, met een aantal huisartsen in de regio gaat dat heel goed. En die zijn nauw betrokken, maar op dit punt is nog heel veel winst te behalen. Want nu niet zwanger is nog onvoldoende bekend bij huisartsen en veel huisartsen snappen nog niet echt wat nu niet zwanger betekent. En dat zij daar heel flexibel moeten zijn als het gaat om het verstrekken van anticonceptie. En dat geldt ook voor een aantal apothekers. Daarnaast moet het gesprek nog gevoerd worden over de rol van de huisarts binnen nu niet zwanger. Gaat het alleen om het realiseren van anticonceptie of hebben die huisartsen ook een rol bij de signalering van kwetsbare cliënten? Daarnaast kan de samenwerking verder worden uitgebouwd met de geboortezorg. De samenwerking met de gynaecologen in het ziekenhuis is al heel erg goed. Die van met de verloskundige is groeiende en dat kan nog verder uitgebouwd worden. De laatste aanbeveling, maar zeker niet de minst belangrijke, is beperk de kwetsbaarheid van het programma. We hebben al gezien dat de inhoudelijk coördinator, maar ook aandachtsfunctionarissen een hele cruciale rol hebben... Binnen nu niet zwanger. En met name over de rol van inhoudelijk coördinator maken hulpverleners zich zorgen. Als die wegvalt, plotseling, dat kan altijd gebeuren, heeft dat grote gevolgen. Dat geldt ook voor aandachtsfunctionarissen. De praktijk heeft ook uitgewezen dat bij vertrek van aandachtsfunctionarissen het zo kan zijn dat het programma in een organisatie inzakt en dat nieuwe aandachtsfunctionarissen het idee hebben dat ze het weer opnieuw moeten oppakken. Dus het helpt al dat het programma uitgaat van in ieder geval meerdere aandachtsfunctionarissen per organisatie. Dat maakt het al minder kwetsbaar. En daarnaast is het instellen van de interne werkgroep nu niet zwanger, zoals ze dat in Midden-Brabant doen, maakt het programma op dit punt ook minder kwetsbaar. Wat betreft de rol van de inhoudelijke coördinator. De praktijk in Midden-Brabant heeft uitgewezen dat het werk van de inhoudelijke coördinator eerder toeneemt dan afneemt als het programma langer loopt. Er raken steeds meer ketenpartners betrokken bij nu niet zwanger en dat maakt dat de inhoudelijke coördinator gewoon meer werk krijgt. Om deze reden hebben we in Midden-Brabant gekozen om naast de inhoudelijke coördinator ook een regionale programmacoördinator aan te stellen. En ze kunnen dan met z'n tweeën taken bespreken, taken verdelen... En eventueel, als het nodig is, taken van elkaar overnemen. En dat maakt het programma op dit punt in ieder geval veel minder kwetsbaar. Nou, Dit waren in het kort de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek Nu Niet Zwanger in Midden-Brabant. Nou, ik heb met ontzettend veel plezier gewerkt aan dit onderzoek. En ik heb er persoonlijk ook heel erg veel van geleerd. En ik denk dat ik ook namens Marielle spreek dat we in ieder geval iedereen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt... Heel hartelijk willen bedanken. En we hopen dat de resultaten en beaanbevelingen uit het onderzoek ook helpen bij de verdere implementatie en borging van het programma, zowel in de regio Midden-Brabant als landelijk. We hebben daarom ook een reactie gevraagd van Annemarie Keizer, de huidige inhoudelijke coördinator in Midden-Brabant, en Connie Rijlasdam, de grondlegger van Nu Niet Zwanger en programmamanager van het landelijk team Nu Niet Zwanger. Ik wil heel graag iets vertellen over uh, wat ik vind van het, uh, van het onderzoek. Het is natuurlijk heel herkenbaar. Uh, ik werk nu sinds uh, één jaar zeg maar, als inhoudelijk coördinator. Daarvoor uh, als aandachtsfunctionaar nu niet zwanger, ook als professional. Dus voor mij is het heel herkenbaar eigenlijk vanuit drie kanten van hoe er gewerkt wordt. En mijn eerste reactie is eigenlijk dat ik ontzettend trots ben... ...op alle resultaten die gepresenteerd zijn, de verhalen vanuit de aandachtsfunctionarissen, ook de verhalen vanuit de cliënten. We hebben het maar gedaan met z'n allen. We hebben dit programma opgebouwd in Midden-Brabant en dit is het resultaat na een aantal jaren. En ik ben ontzettend trots om te zien wat er staat. En natuurlijk is er nog, zijn er altijd punten... Voor verbetering, daar wordt ook al aan gewerkt. Wat ik ook herken is dat de tijd, het onderzoek alle een stuk heeft ingehaald. Dus er zijn nog heel veel dingen ook al bezig zijn. En daar bouwen we verder aan. Maar dat doen we met z'n allen. Ik als inhoudelijk coördinator, maar natuurlijk ook met het landelijk team, wat ook aan het ontwikkelen is. De aandachtsfunctionarissen, de professionals. We moeten blijven ontwikkelen. We zijn nog lang niet klaar, er zijn nog heel veel uitdagingen. En daar zijn we met z'n allen heel druk mee aan, het, mee aan de slag aan het gaan en daar gaan we ook nog zeker mee verder. Um, voor mij was het niet verrassend wat er uitkwam uit het onderzoek. Ik had het wel verwacht. En zeker ook de reacties van de cliënten. Uh, wat ik heel mooi vond is dat ik zelfs citaten herkende van cliënten die ik zelf destijds nog heb gesproken. Ik weet dat het heel positief wordt ontvangen door alle mensen in het veld, door de cliënten zelf, door de professionals. Maar wat, wat mij ook niet verrast is dat die punten van verbetering zijn genoemd, want ja, ook dat herken ik dagelijks. Het is toch iets wat je elke keer weer moet blijven herhalen. Het is iets wat we neer hebben gezet, maar die olievlek die, die moet zich nog steeds blijven verspreiden, elke dag. En dat is wat ik elke dag ook merk, dat het nodig is om het te blijven herhalen, te blijven noemen... Om mensen te blijven enthousiasmeren en om het te blijven uitdragen. En dat doen we, dat doen we nogmaals, met z'n allen. Ik denk dat de meerwaarde van dit onderzoek is dat we laten zien wat er al die jaren nu, vanaf 2014 dat het is gestart tot nu, wat het voor effecten heeft, wat het doet. Met de professionals, met de aandachtsfunctionarissen, met de medische keten en, en waar de punten van verbetering liggen nog. Want een programma kan natuurlijk altijd beter. En wat dit onderzoek ook weer bevestigt is dat we dit met z'n allen moeten doen. Dat we dit blijven uitdragen met z'n allen. Dat we met de aandachtsfunctionarissen, met de professionals, ik als een coördinator met het medisch domein, maar ook zeker met, met het management van de organisaties verder bouwen aan nu niet zwanger. Dit bevestigt ook weer hoe belangrijk het is dat dit wordt gedragen door de managers van de organisaties en dat we goed bezig zijn nu met het opzetten van de werkgroepen binnen alle organisaties waar die manager ook in zit. Dus dat blijven we ook doen. Dankjewel dat ik ook de gelegenheid krijg om te reageren op het onderzoek. En allereerst, uh, Marjelle en Wendy, complimenten voor wat jullie neergezet hebben. Echt heel knap en uh, we hebben natuurlijk mee mogen kijken, ook vanuit uh, landelijk. En vooral ook, waar ik zelf heel trots op ben, is dat in 2014 is het programma ook gestart in Tilburg. Uh, ik ben toen uh, met het initiatief uh, begonnen. En wat uh, mij vooral ook in het onderzoek, en dat is ook waar we het voor doen, is voor de doelgroep. En als je ziet wat jullie opgehaald hebben uit de doelgroep, hoe blij zij ermee zijn, dan denk ik van nou, er staat echt iets heel moois, en staat iets heel goeds. En wat ik zelf altijd voor ogen hou, want het programma is begonnen op de werkvloer, van daaruit he, ontwikkelt het zich door en ontwikkelt het zich nog steeds door. Maar bij alles wat je doet, bij alles wat we doen landelijk, is inderdaad... Wordt SME er beter van? En SME staat voor ons symbool voor de doelgroep. Nou, dit onderzoek is dan natuurlijk een pareltje en daar zijn we heel blij mee. En uh, hè, als je dan ook inderdaad vraagt, wat kunnen we er landelijk mee? Dan is ook vooral heel duidelijk dat het nog werk in uitvoering is. Dus de punten hier hè, van aandacht, de, de aanbevelingen, dat zijn, die nemen we ons ook zeker ter harte de kwetsbaarheid van het programma. Die vond ik duidelijk naar voren komen, zowel bij de aandachtsfunctionarissen, eh, bij de professionals. Nou, dat heeft gewoon aandacht nodig. We zijn echt nog niet klaar. En eh, we hebben ook korte lijntjes met VWS. Dat is onze opdrachtgever ook, hè, om het programma landelijk uit te rollen. En we zijn een heel eind, maar we zijn er zeker nog niet. En die kwetsbaarheid, dat is ook iets wat we daar ook bespreken. Dat we dus ook continuering van het programma hebben, landelijk. Juist om hier ook meer aandacht aan te geven. Ja, er is natuurlijk ook iets wat, wat me opgevallen is en dat is ook tegelijkertijd iets wat, waar ik eigenlijk heel blij mee ben. Want er wordt ook aangegeven vanuit de professionals, vanuit de aandachtsfunctionarissen, meer tijd, meer aandacht voor scholing. En uh, uh, wij zien natuurlijk ook landelijk hoe hierop gereageerd wordt en we geven heel veel aandacht aan die scholing, juist om goed de kern van het programma te bewaken en ook inderdaad dat het op een vrijwillige uh, manier besproken wordt met de, de, de, de doelgroep. En wij krijgen juist heel vaak terug van we zijn zoveel tijd kwijt met die scholing. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat het ook aangegeven wordt. En dat is ook echt iets waar we op zullen gaan focussen de komende periode. Van nou, hoe kunnen we nou goed die scholing ondersteunen, zowel regionaal, maar ook landelijk. Kunnen we daar dingen voor ontwikkelen die in de regio goed gebruikt kunnen worden? En dat zullen we ook in samenspraak doen met de regio's, omdat daar heel veel kennis zit die wij nodig hebben om hier verder mee aan de slag te gaan. Dus wij zijn heel blij met dit onderzoek. Echt dankjewel. Het zou natuurlijk ook fantastisch zijn als vervolg op dit onderzoek dat er eigenlijk ook een vervolgonderzoek zou komen. En dat gebaseerd ook echt op, op de aanbevelingen en, en de punten die in dit onderzoek al naar voren komen. En de, in, in de regio Midden-Brabant, maar misschien zelfs in andere regio's erbij betrekken. Om te kijken van, joh, hè, want het werkt nu in heel veel regio's. Uh, inmiddels uh, werken we in 22 van de 25 GGD'en, wordt nu gewerkt met het programma Nu Niet Zwanger. En hoe verhoudt het zich tot andere regio's? Wat leren we daarvan?